maatrechtvaardigheid. We gaan zo beginnen en dan gaan we ook live. Dat houdt in dat dit Oké, okay. welkom bij het panel Strijd voor Klimaatverrechtvaardigheid, Lessen uit de beweging. Dit panel is georganiseerd door de Klimaatstrijd in Crisistijd Coalitie, een deel van de serie Klimaatstrijd in verkiezingstijd. De redactie bestaat uit Code Rood, Extinction Rebellion Nederland, Fossioenvrije Nederland, Greenpeace, de Internationale Socialisten, Maastricht voor Climate, Milieudefensie en Transnational Institute. Deze webinars zijn georganiseerd onder het motto voor de beweging, door de beweging. Het doel? Strategische en politieke discussies voeren. Hoe? Door met verschillende activisten uit de beweging over actuele vraagstukken te praten. Dat gaan we vanavond dan ook doen. Er komt namelijk een klimaatalarm. de 14e maart. En daar wordt door een brede coalitie flink voor gemobiliseerd. Steeds meer mensen, wie weet, misschien ook jij, zijn bezig met het organiseren van klimaatprotests. Maar hoe zorgen we ervoor dat onze acties en mobilisaties ook gaan leiden tot het stoppen en beheersen van klimaatontwrichting? In het verleden ben ik helaas ook wel eens onderdeel geweest van uh, een momentum dat compleet inzakt na een succesvol moment. Na een succesvolle klimaatmars of een staking of een bezetting of wat dan ook is opeens alle energie weg. Na een afloop van een intense periode kun je je opeens afvragen waar is iedereen heen? Mensen die daarover gaan praten zijn, naast misschien jij, in ieder geval Lisette van Fossilvrij Nederland, Jana van onder andere het Climate Camp Scotland en Ineos Wilfal en Anneke van Codeboot. Mijn naam is Harriet Bergman en ik ben de moderator van de vanavond. Ik hoop deels ook jullie vragen te kunnen modereren. Vandaar de uitnodiging actief gebruik te maken van de chat en hier ook vragen te stellen voor de discussie. Er bestaat niet zoiets als een slechte vraag, maar wel zoiets als uh, beperkte gesprekstijd of een focus van het gesprek. Dus laat je op geen enkele manier tegenhouden om een vraag te stellen. Als die absoluut niet past, dan uh, kan het zijn dat ik hem toch niet behandel. Als die wel past, dan zijn we alleen maar super dankbaar dat je hem gesteld hebt. Dus wat het ook is, stel hem in de chat uh, en we proberen het uh, te bewerken. De outline van dit webinar. Eerst is er een panelgedeelte waar alle panelsprekers uh, zich kort voorstellen. Dat zijn Lisette, Jana en dan Anneke. En naast dat ze vertellen over hun succesmomenten in de klimaatbeweging, ga ik ze ook een paar vragen stellen. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn, wat is momentum? Kunnen we daarop voorbereiden? Wat is een coalitie? Wat zijn dilemma's en strategische keuzes die coalitiewerk met zich meebrengt? En hoe heeft samen mobiliseren voor een groot iets in het verleden uitgepakt? Hetzelfde soort vragen stellen we over de verhouding van de Nederlandse klimaatbeweging tot de internationale klimaatbeweging. Hoe vergelijkt Nederland met andere landen? Wat zijn de voordelen van lokaal organiseren? Waarom en wanneer en hoe mee te liften op internationaal moment? Er zijn dus heel veel kanten waar het gesprek uh, heen kan. En jij kan die kant potentieel bijsturen of in de chat... Uh, of in de Mentimeter. En nu alvast uh, een voorproefje op die publieksparticipatie... voor en door de beweging. Nou, ik ga ervan uit dat jullie allemaal... Uh, heftig uh, betrokken zijn bij de klimaatbeweging... en staan te springen om een Mentimeter-vraag in te vullen. Um, en die Mentimeter-vraag is... wat zijn de grote successen geweest in de beweging? Internationaal, nationaal of lokaal? Als het goed is, gaat iedereen zo in de chat uh, de link naar de Mentimeter sturen. Um, hoop ik. En dan kun je daar uh, iets invullen. Iedereen? Ah. Daar verschijnt hij al. Ik zie nog niet de link uh, verschijnen, maar je kunt natuurlijk naar Menti. Punt .com gaan en dan de code gebruiken die daar staat, dus in een apart scherm, uh, typ je www.menti.com, dan gebruik je de code 2232684 en dan ga jij de vraag beantwoorden die straks ook de paneleden gaan beantwoorden. Wat zijn de grote successen geweest in de beweging? Als het goed is, kunnen jullie vanaf nu, konden jullie dat al, kunnen jullie nu uh, antwoorden typen? Dus uh, doe dat vooral. Ondertussen blijven er mensen binnenkomen. Welkom bij de livestream. Uh, of nou ja, welkom in de webinar. Het wordt ook gelivestreamd. Um, maak het jezelf gemakkelijk. Ga alvast naar menti.com en vul daarin wat voor jou een groot succes is geweest in de beweging. Uh, dat kan internationaal, nationaal of lokaal. Dus ben je bij een actie geweest? Heb je iets heel kleins georganiseerd? Heb je iets heel groots georganiseerd? Wanneer is iets eigenlijk een succes? Uh, is het een succes als je eindelijk je buurvrouw overtuigd hebt? Of is het een succes pas als je met meer dan 200.000 mensen ergens bent? Wat betekent succes? Op welke schaal is iets een succes? Er verschijnen al allemaal antwoorden. Dat is fijn om te zien. Even kijken, meerdere tegelijk nu. De opkomst van de schoolstakers... Internationale verdragen, bewustwording wordt gezien als een succes. En de gelende de afgelopen jaren, dat is natuurlijk ook een mooi succes, omdat er telkens meer mensen kwamen. Een walk-out bij de kop, de opkomst van XR. Black Lives Matter als succes, prachtig. Merendeel van de mensen is bewust van het probleem. Code rood actie in Groningen. Nou, ik heb het idee dat er al flink wat input uh, gegeven wordt. Ik geef nog even een paar laatste... Seconde voor mensen die nog niks getypt hadden. Uh, en dan ga ik straks naar Lisette toe om dezezelfde vraag te beantwoorden. Oh, er verschijnt meer. Grote successen in de beweging, internationale acties tegen de Energy Charter Treaty, het stopzetten van de Keystone XL pijplijnprojecten. Groningen is niet meer te negeren na jaren van zwijgen. En het mainstreamen van Civil Disobedience. Dankjewel voor het scherm delen en dank jullie wel allemaal voor deze antwoorden. Dan gaan we nu naar de eerste spreker van het panel, Lisette Maddens van fossu-vrij Nederland. Lisette, kan jij jezelf kort voorstellen en vertellen over jouw succesmoment in de klimaatbeweging? Ja, dat kan zeker. En uh, wat een goede voorschot dit. Wat een mooie successen worden er al, uh, al gedeeld via de Mentimeter. Heel tof, leuk dat jullie, uh, dat jullie er allemaal zijn. Um, ik ben dus Lisette. Um, ik, ben, uh, ja, ik heb eigenlijk fossielvrij vanaf het begin opgericht in, uh, in Nederland. Eerst vanuit uh, 350, de internationale uh, organisatie. En uh, heb dat in eerste instantie met, uh, met Marjan Mindesma en later ook zelf een uh, eigen stichting... daar aangehangen om de fossielvrij beweging hier in Nederland uh, te ondersteunen en... Um, uh, ja, verder handen en voeten te geven. Ehm, um, uh, ik ben, um, ja dus al, al heel vroeg, 2013 was dat, uh, dus ook aan het begin gestaan van de oprichting van Code Rood bijvoorbeeld. En nou, heel leuk om vanavond uh, terug te kijken op, op al die momenten die we hebben doorgemaakt uh, uh, in de beweging. Ehm, um, ik denk misschien twee uh, uh, successen, of in ieder geval eentje wil ik er wel uitlichten van iets langer geleden. Um, en dat is denk ik rondom de klimaattop in Parijs. En dat is misschien meteen goed om te zeggen: van ja, we hebben toen eigenlijk geleerd van Kopenhagen. Want precies wat jij net schetst: Kopenhagen was een enorm momentum. En ik weet niet wie er toen al in de klimaatbeweging zat. Ik, ik zat toen uh, zelf uh, stage te lopen bij het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar toen was het een enorm momentum en daarna viel het, viel het plat eigenlijk. En, en inderdaad, burn-outs. En... Maar in Parijs hebben we er echt van geleerd en hebben we dat momentum echt na. Toen hadden we ook de actie Power Through Paris, dus toen hebben we echt inderdaad, en de Gelende was daar onderdeel van, na Parijs. Dus uh, 2015 Parijs en 2016 in mei en de Gelende Wereldwijd Civil Disobedience. Dat zie ik als een groot succes en leermoment, hoe we dat toen echt goed hebben gedaan. En een ander moment zal ik iets korter benoemen... Uh, ja, dus de, de, de scholierenstaking in september 2019, na dat hele momentum wat opgebouwd was door Extinction Rebellion, de scholierenstaken vanaf 2018, eh, hebben we als fossielvrij ook een hele toffe coalitie kunnen smeden om toen eh, in september ook weer 35.000 mensen op straat te krijgen eh, in Den Haag. En dat eh, vond ik ook echt een, een groot succes. Oké, okay, je, uh, je zit superhoog in je energie, want er zijn uh, ontzettend veel uh, succesvolle momenten die je benoemt. Maar wat maakt dat je een actie of mobilisatie succesvol vindt? Ja, dat is een, uh, dat is een hele goede vraag. Wat betreft, uh, dat is eigenlijk voor dat voorbeeld in Parijs eigenlijk anders dan voor het voorbeeld uh, met de scholieren. Ik denk wat het bijzondere was uh, om naar het meest recente voorbeeld te gaan, dus uh, in september 2019... Uh, was het het uh, grootste succes denk ik dat wij die coalitie ha hadden opgezet uh, en die samenwerking gesmeed hebben omdat uh, je zag in, in januari of zelfs februari van dat jaar dat er eigenlijk doordat er internationaal zoveel momentum was door Greta Thunberg en alles wat er internationaal gebeurde kon eigenlijk een groepje van zeven uh, scholieren kon er een enorme massa demonstratie organiseren maar om dat vast te houden, dat konden ze niet nog een keer in dat jaar in september. Uh, maar daarin was het bijzondere dat we dus wel met fossielvrij uh, al onze uh, kennis, en niet, niet alleen fossielvrij, Code Rood zat ook in die coalitie en Teachers for Climate um, um, en nog een aantal organisaties. Maar uh, was het bijzondere dat we eigenlijk de krachten in één bundelden van het momentum wat eigenlijk vanuit die scholieren kwam en onze uh, actie, kennis en ervaring vanuit fossielvrij. Dat dat, dat, dat samenkwam. Dat was denk ik uh, het, het grootste succes daarin. Um, ja, Hoe bereid? Voor... Ja. Ik hoor eigenlijk dat het opzetten van de coalitie of het vinden van de samenwerking misschien nog wel belangrijker is, uh, of daar hoor ik je nu meer over, dan het succes van dat er dan ook mensen op straat komen. Hoor ik dat goed? Nou, misschien wel. En ik denk, ik denk dat, je dat, dat het goed is dat je dat zo aanstipt. Want uh, we hebben het altijd over die 35.000 mensen op straat. En dat is een be be beetje uit balans van uh, wat het werk wat erin gaat, inderdaad. En, en uh, uh, natuurlijk, zeg maar, dat die coalitie goed gesmeed is, uh, levert dan die mensen op uiteindelijk. Maar inderdaad, het, het smeden van die coalitie is, is echt de basis, inderdaad. En hoe, want je zegt, die eerste. Uh, klimaatmars was deels gewoon het gevolg van dat Nederland soms een beetje achter de internationale mobilisaties of het internationale momentum aansukkelt. <laughs> of maar ja, enthousiast de straten bestormt, maar dan wel pas als de mensen gezien hebben dat het in het buitenland ook cool is. <laughs> um, wat, kun je daar verder op uh, doorpraten? Nou ja, we, we, ja, meeliften is misschien een groot woord, maar. In, in, inderdaad, en ik weet niet of het helemaal zo chronologisch is dat Nederland echt zo laat komt. Nou ja, je ziet het wel vaker inderdaad. Dat, Nederland is toch wel een beetje af, afwachtend inderdaad. Misschien wel een goede uh, analyse. Um, maar ik denk dat dat dus belangrijk is. En dat zie je ook weer met nieuwe, nieuwe groepen. Hè? Als, het, als, inderdaad, als wij zien dat het in het buitenland succesvol is, dan gaan we het in Nederland uh, inderdaad ook doen. En dan wordt het veel makkelijker... Uh, om mensen op straat te krijgen, dat zie je denk ik, ik denk dat dat ook een uitdaging is nu met het klimaatalarm, uh, voor 14 maart, omdat er internationaal niks gebeurt, is het lastiger om die buzz te creëren van, oh, daar gaat iets gebeuren, we moeten allemaal, uh, de straat op, uh, we kijken toch al, weet je, onze televisie geeft ons ook veel Amerika, Engeland, um, dus we kijken toch uh, veel naar het buitenland, uh, denk ik, en ik denk dat dat ook wel een uitdaging is voor de 14e. Dus eigenlijk ook wat ik meteen al hoor van die buis, kan je die afdwingen? Is momentum iets wat afgedwongen kan worden? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk voor een, voor een deel uh, niet echt. En, en moet je echt meeliften en het momentum zien te pakken. En dat was ook zo'n besluit, wat wij als fossielvrij waren natuurlijk heel erg met ja, onze campagnes, onze identiteit, onze toegevoegde waarden in de beweging. Uh, hè, nadat XR en, en die scholieren helemaal opgekomen waren van wat, wat, ja, wat is onze rol? Uh, dus toen hadden we heel erg in onze eigen bubbel kunnen blijven. Nee, we willen echt uh, vol inzet op onze uh, fossielvrij campagnes. Maar uh, we hebben toen aangehaakt op die scholierencampagne op het momentum van die scholieren uh, die er was. Dat, dat, ja, dat heeft zijn voors en zijn tegens, ook voor een organisatie als fossielvrij. Uh, maar ik denk dat op dat moment dat heel goed was. Dus um, ik zie al de eerste chat participatie, dat iemand ja. zegt binnen de beweging leeft het klimaatalarm op 14 maart wel, Ja, mij. sorry Willem. ik ben net nog geflyerd bij het pontje. Ik ben net nog geflyerd, dus uh, heel en, goed. En uh, volgens mij benoemt die vraag heel duidelijk van hoe krijg je de pers mee? Of is, de, is het nodig om de pers mee te krijgen? Misschien is dat wel een vraag. Van heb, je, heb je wel eens uh, in je actie of mobilisatie verleden meegemaakt dat er heel veel mensen kwamen zonder dat de media erover schreef? Of dat je echt het succes voelde terwijl dat niet zichtbaar was in de kranten daarna? Ja, het is een goede vraag en ik denk wel dat de pers best wel essentieel is. En ook al waren we met een hele toffe actie en hadden we echt uh, inhoudelijk misschien veel bereikt, maar als je toch... Als je een massaactie doet en het wordt, er wordt amper over geschreven of over um, gerapporteerd in de pers, dan voelt dat altijd toch wel uh, als een teleurstelling. Dus ik denk dat dat echt wel een essentiële uh, schakel is. Um, nou, wil niet zeggen dat je niet effectief actie kan voeren of campagne kan voeren zonder persaandacht. Want ik denk wel met hele gerichte campagnes, en dat zie je wel zeg maar, als je het meer specifiek over de fossielvrije campagnes hebt. Zie je dat wij wel heel veel voor elkaar hebben gekregen zonder dat één uh, journalist daarover geschreven heeft. En um, het is natuurlijk ook dat er een bepaalde macht in de massa zit. Dus hoe meer mensen in, op straat of hoe meer uh, groepen een bepaald manifest ondertekenen, dat het toch meer kracht krijgt. Dat brengt me eigenlijk op het deel van coalitiebouwen. Um, waar zie jij voordelen van het bouwen van coalities? En nou, laten we beginnen met de voordelen. <laughs> laten we gewoon uh, makkelijk beginnen. Wat voor voordelen, wanneer is coalitiebouwen nodig? Ja, ik denk dat we sowieso echt heel goed in contact moeten staan met de verschillende groepen. En eigenlijk goed van jezelf, maar ook van de andere groepen, je rol weten in de beweging. Um, dat is nodig en uh, effectief op bepaalde momenten samen optrekken is denk ik heel, uh, heel belangrijk. Uh, maar we moeten dus, ja, dus je hebt inderdaad een spectrum en je moet er niet door vast komen te zitten, inderdaad, als je te veel de hele tijd samen uh, wil optrekken, want dat kan ook vertragend werken natuurlijk. Uh, maar voordelen is, nou ja, uh, wat ik net al noemde, zoals die scholierenstaking, was een heel groot voordeel, dat wij konden meeliften op het momentum van de scholieren en zij konden meeliften op onze organisatorische kennis en ervaring. Dus dan is echt 1 plus 1, was toen echt 3, zeg maar, of nou ja, niet waren meer partijen betrokken, maar... 18. Um, ja, 3 plus 3 was 10. 18 plus 5 is 50. Ja, zoiets. Ja, um, dus, dat, dus dat is een heel groot voordeel. En ook bijvoorbeeld nu uh, met zo'n klimaatalarm is het geweldig dat we met zoveel partijen <coughs> um, ook die datum hebben gekozen. Dat betekent dat je gewoon van al die partijen, al die achterbannen, uh, mensen voor dezelfde datum kunt, kunt oproepen. Ja, dan kan je het gewoon veel groter maken en veel... Uh, ...succesvoller dan zoiets zou je nooit uh, in, je, in je eentje of met een paar uh, groepen kunnen doen. Dus ik denk voor een paar momenten in het jaar is het echt heel belangrijk om echt met elkaar op te trekken. Oké, okay. dan heb ik uh, ook nog een laatste vraag voor ik naar Jana ga. Namelijk, um, hoe zie jij de rol van de Nederlandse klimaatbeweging? Hoe plaats jij die eigenlijk in de bredere internationale klimaatbeweging? Van we hebben nu... Het uh, een beetje gehad over Nederland is soms heel volgend. Um, maar de Nederlandse klimaatbeweging is vast meer dan alleen dat. Of kan meer zijn. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Of uh, zie je daar iets van? Hoor je me? Ben je nu uh, harte chats aan het lezen wat daar uh, verschijnt? Wij horen hier nog wel Harriet, ik weet niet of er het ah. internet iets aan de hand is. Ik denk okay. dat Lisette denkt nou. dat deze vraag aan Dana stelt. Oh, sorry, dat dacht ik inderdaad. Ik dacht dat deze voor Jana was bedoeld. <laughs> nee. Dankjewel Anneke. Dat was de laatste afsluitende vraag aan jou. <laughs> ik dacht weer aan Jana. ja. Nee, dit is uh, ja, de, de menselijke uh, DIY uh, van het klimaatactivisme. <laughs> Um, sorry, kan je de vraag dus even herhalen van hoe wij in, ten opzichte van internationaal uh, doen in Nederland? Ja. Hoe, uh, hoe, hoe zie je de Nederlandse rol? Uh, ik denk dat die onwijs belangrijk is. Uh, we zijn een... Nou ja, ik denk dat, En ik denk misschien dat Code Rood dat wel be bewezen heeft uh, met Shell Must Fall... Uh, acties ook. Ik bedoel Shell is een van de grootste uh, oliebedrijven ter wereld. Ik bedoel, wij zijn... We hebben de grootste fossiele havens uh, in onze stad, we hebben de, uh, een van de grootste financiële uh, centra, we, onze pensioenfondsen zijn de grootste, uh, zijn een, ja, van de grootste ter wereld. Dus wij, wij zijn een klein land, maar wij kunnen ons, omdat we klein zijn, kunnen we ons ook goed organiseren. Um, en kijken andere groepen ook naar ons. Nou ja, zoals misschien dat Anneke daar zo nog meer over kan vertellen met die acties. dat was geweldig om te zien hoe in heel Europa dat werd, uh, dat werd opgepakt. Um, dus ik denk dat wij inderdaad een, uh, een belangrijke rol te, sp uh, te spelen hebben. En uh, ja, ik ben heel benieuwd dus eigenlijk ook hoe Jana dat ziet. <laughs> um, nou. uh, maar ja, dus ik, ja ik, ik denk dat, uh, dat er een belangrijke taak voor ons is weggelegd, zeker. Oké, okay. dankjewel Lisette. We praten zo uh, met jou door. Dan uh, kan Auke denk ik nu de spotlight zetten op Jana. Jana, there you are. <laughs> um... Jana, so we already heard a lot uh, from the Lizette. And I think uh, first, uh, yeah, first you have to introduce yourself, of course, and tell us who you are, what you do, and what your uh, experience of success is in the climate movement. And after that, I'm going to ask you lots of questions, maybe also from the chat. So if you're watching this live and you are in the chat, maybe say something there. Uh, but first, the floor is to you. Great. Uh, thanks for having me. First of all, I think it's a super important discussion, not only here, but especially also in the European international sphere, especially around momentum building. Uh, my name is Liana, I share pronouns. Um, I am currently in Edinburgh and here active for the Climate Camp Scotland, but I've been like through a couple of like different countries in the recent years. So I actually was active in the Netherlands for around a bit longer than a year, I think. And then I moved to Spain and was very active, in local groups there, um, Barcelona. And then the COP moved to Spain, of course, and I started organizing around um, COP25 back then, um, which I think was very much um, an effort of a coalition to, I think, pull up that I think big social social summit space um, and many like localized, decentralized actions around COP. And uh, then I moved uh, again, and I was active for around five months in a local struggle in Germany um, um, against gas in the north. It's a very like very, I guess. Nimby is so like not in my backyard, kind of very local struggle. And uh, moved again. Have been active in like for some time in um, Belgium and got to know INEAS will fall, which I think did a great action. Maybe some of you have seen um, at the end of last year. And now I'm back in um, Scotland. And here I'm not only active with the Climate Camp group, but um, more specifically also for coalition. Basically now like the following coalition after Spain, it's called the COP26 coalition. It's basically a coalition of groups around NGOs and grassroots groups um, organizing for COP, which again has been like a long period because it was postponed, right? So we're have like really gotten to, to know each other. And it's anyone from, I guess, Greenpeace to the um, Uri Fancy in the Netherlands or uh, Friends of the Earth, but also direct action groups. And some quick successes um, from my um, past on a very local level. I think it was definitely um, the closure of a coal mine in Durham, which is in the UK. And it was a very like local led struggle. And I think to what Lisette said, there was actually not much media attention. It was mainly driven by the local council and the pressure that was put by the local action group and support by like several other small groups on the local council. So it was quite interesting, I think. And I think European wise, I think definitely the reach of Ndegelenda and how they have like their Eger, their strategy around get going Europe, I think was really successful in terms of also getting different climate camps. Um, to come and to actually, like, I think one of the reasons why Climate Climate Scotland is a thing is because they were inspired by Ende Gelende doing really cool stuff in Germany. And on international level, I think at COP uh, last, you no, know, two years ago now, um, I think, certainly I think the youth walk out. And we've seen like the hands, I think it was a really powerful moment, and then the Indigenous um, yeah gathering outside around COP. Yeah, so far for the successes so you uh you move around a lot and <laughs> you've joined a lot of different groups what makes you uh decide to put your energy somewhere do you mean groups particularly or just on like an issue uh yeah what makes you decide oh i'm gonna decide to put my energy there. Is that for example because the issue is so important or is that because you like the organizational structure or because you think mm -hmm. it's time to do something uh with a better branding or I like the coffee they serve there. <laughs> uh well, surely uh, surely the drinks. Um no I think it's very much I think like I think in a way the red thread throughout the groups is very much that they are civil disobedient direct action groups, all of them. I mean it may be a part of the coalition now. And I think um, I think my main interest is, I think really, or my the reason why I'm active in is very much, I think the the idea of a coalition. Maybe not how it works in practice, but the idea. I think that it can be so strong, and it can, I think, support each other in terms of resources, but also, I think, move the radicality of groups like substantively. So think of this coalition now for COP. The grassroots groups are really trying to push the NGO people, so to say, in a more radical direction towards COP. So I think, yeah, it's it's very much, I think trying to enhance the road direct action groups in more like policy agenda spaces sort of so you i because i often hear that in coalition uh, work or in coalitions the the radicality of the message disappears but you rather say radical groups can move the Overton window of this coalition is that correct yeah i think i think i would definitely argue for that i think it's really difficult i think often i think big ngos are really important i think we shouldn't underestimate that they do give a lot of money for example for for example climate strikes or for bigger actions but i think often then they're in a way hindered by also the way where they get their funding from which is often states or often like other entities that have interests so i think very volunteer-led direct action groups can have that radical I think impact on coalitions that is really necessary. So, for example, um, for the COP coalition now, they just issued a statement on demanding the UK government to include a vaccination vaccine, vaccination scheme in their, I guess, invitation to COP, which I think was very much mm -hmm. pushed by very global south led groups, which were um, saying that, of course, the vaccination inequality is hindering anyone from taking climate action. So, I think this is very much in, uh, yeah, a push by like a very Um, global south led group okay i have a last question for you <laughs> already the last one but luckily we will have a, a more conversation later and that is um when we prepared this talk you talked about uh, that the past years the climate movement has been sort of widening uh and that it uh, has also uh, many many local movements has, have tried to incorporate a more intersectional approach uh can you maybe elaborate on uh this widening of the movement and specifically on how you what your view on this is for the netherlands like uh, what's specific about so i push a lot in this question but i'm sure you can handle it. yeah i think it's really interesting i think question i think is it mentioned something in the similar direction already i think for me i think I mean, I'm, I lived in the Netherlands for three years, or not even—I think two and a half only. So I think I've noticed some of the movement there, and I feel like it's very interesting to compare it to international to other countries I've lived in. Like recently, I think because, for example, in Spain, you would see a much stronger anarchist, feminist perspective in the movement, whereas in the UK, you can see a much stronger, like especially recently, anti-racist like organizing. And in Germany, I know that they're trying hard to get the anti-racist work in, but it's I think they're in the early stages. And I feel like the Netherlands is particularly interesting because I think they're incredibly good at branding. I think looking at, um, I think the momentum, especially in how many people got involved, I think they they seek to reach people like, in Germany, you would say the Johannes, like, like a very general person, I'm not sure what the Dutch word, but people like a very, like a person. Yeah. That, you know, The young, <laughs> yeah, probably some random name, but I think the person that's in, like not necessarily already radicalized or not necessarily already active in other social groups. I think looking at um, the way that things are advertised, but also looking at I think the entrance barriers are maybe lower. But then of course the question comes, does it make the group less radical or less able to push for um, like changes that are more like on the grassroots level or more, yeah. More like focusing on social justice. So I'm really curious about the others' opinions on like Dutch branding or like outlook recruitment schemes. Yeah, thank you uh, so far. Um, we'll definitely talk more about the radicality of the Dutch movement later. Uh, can someone spotlight Annika for me? And Annika, you can already mentally prepare. Ah, you're there. Mm -hmm. <laughs> you can answer who are you? <laughs> Wat are je doing en wat is one of your, uh, Nee, wat is jouw succesmoment? Ik ga gewoon helemaal door in het Engels, maar dat is helemaal niet nodig. <laughs> de punt. Anneke, wie ben je eigenlijk? Ja, nou, ik ben Anneke. Ik ben eigenlijk nog helemaal niet eens zo lang actief in de klimaatbeweging, lang niet zo lang als die Zo sinds 2016 denk ik. Um, ik ben uh, actief uh, op dit moment bij, uh, bij Code Rood. En Shams Folders automatisch ook. Uh, en ik ben ook actief bij uh, uh, de organisatie van het Utrechtse Klimaatalarm binnen de Utrechtse Klimaatcoalitie en bij uh, een groep die bezig is met het uh, beschermen van uh, het uh, landgoed Amelisweer tegen de verbreding van de A27. En ik denk dat de Nederlandse mensen in deze groep waarschijnlijk wel weten waar ik het over heb. Uh, want, nou ja, meteen door naar de succesmomenten. Ik denk een van de succesmomenten daar is. Dat we uh, gewoon heel erg veel uh, bereik hebben gehad, zeker de laatste paar maanden, heel erg veel media-aandacht. Toevallig uh, organiseerden we een kleine actie op, uh, op 20 maart. En uh, die had ik online gezet gisteren en die stond vandaag al in het AD. Terwijl ik uh, verder eigenlijk nog helemaal niks gedaan heb. Dus um, ja, dat is toch wel een soort interessant als de, de pers gewoon eigenlijk sneller is dan dat je zelf bent. Moet ik er wel bij zeggen dat dit succes bouwt natuurlijk echt voort op um, activisten die daar letterlijk al tientallen jaren mee bezig zijn. Dus die natuurlijk ook dezelfde frustraties hebben gehad van inzakkend momentum en weer opbouwen en al die cycli door zijn gegaan. Um, maar goed, op dit moment plukken wij daar denk ik wel heel erg uh, de vruchten van. En wat ik ook wilde zeggen als succes, ik denk dat Shell Vol, ook, ondanks dat we eigenlijk relatief weinig gedaan hebben, uh, wel een groot succes is. Omdat ik merk dat het met name internationaal uh, iets is wat mensen hebben opgepikt als concept en als narratief en uh, in verschillende andere bewegingen gaan overnemen. Dus ik denk dat we dat ook echt wel heel erg als een succes kunnen uh, benoemen. Nog los van dat ik denk dat het ook heel leuk is dat we gewoon best wel goed decentraal internationaal kunnen organiseren. Nou, hier hou ik maar eens. Dus, uh, nou, het eerste waar ik op uh, door wil vragen is dat je zegt van. opeens is er heel veel aandacht voor de uh, Amelie Speert. Um, terwijl dat jarenlang daarvoor helemaal niet duidelijk was: gaat het de goede kant op? Uh, hoe zit dat? En in ons vorige gesprek hadden we het over het moment waar een beweging zich in bevindt uh, en dat het eigenlijk heel normaal is waar we nu zijn kun je het kun je daarover uitweiden? Um, ja, het zijn eigenlijk een beetje twee dingen. Ik denk met Amelis Weert specifiek dat het nu opeens uh, heel erg leeft heeft denk ik te maken met um, ja, een combinatie van allerlei factoren en dat is denk ik altijd dus met momentum dus in die zin denk ik dat je het ook niet zo kan sturen puur vanuit de beweging omdat momentum is ook iets dat gewoon um, ja beïnvloed wordt door dingen waar je zelf geen invloed op hebt maar een van de dingen die hier wel meespeelt is de opkomst van de klimaatbeweging en um, waardoor maar die was er toch al? Ja, die was er wel al, maar die was er natuurlijk vijf jaar geleden wel echt veel minder zichtbaar dan dat die nu is. Uh, en met die opkomst is ook burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals eerder ook al werd genoemd, is gewoon, wordt minder eng gezien. Dus uh, mensen hebben veel meer begrip voor meer radicale acties om dingen tegen te houden die niet oké okay zijn. En wat met Amelus Weert ook meespeelt is bijvoorbeeld iets als de toeslagenaffaire. Dus het totale overwalsen van de overheid uh, over mensen en belangen, um, dat heeft mensen boos gemaakt. En dat helpt ook in de woede tegen de aanleg van Ameles Weert, waar ook gewoon over lokale belangen heen wordt gewalst. Wel op een andere manier, maar het is het, hetzelfde idee. Dus ik denk al dat soort factoren spelen mee in waardoor dan opeens dat momentum zo opkomt. Um, en als ik kijk naar uh, uh, de klimaatbeweging meer als geheel, ja, we hadden het er eens over van de week. Toen dacht ik, oh, ik heb ooit een boek gelezen met allemaal stadia van sociale bewegingen. Dus ik pakte dat er nog eens bij. En ik las dat denk ik vier, vier jaar geleden of zo. En toen kon ik de Nederlandse klimaatbeweging eigenlijk niet goed plaatsen in die stadia. Dus dat was eigenlijk voor dat momentum dat denk ik zo, ja laten we zeggen in 2019 zo enorm gegroeid is um, en nu zitten we eigenlijk nog soort van volgens mij zitten we gewoon nog in dat momentum dat een beetje op en neer gaat maar wel um, ja soort van blijft bestaan alleen waar we voor moeten waken is dat we doorgaan naar het volgende stadium dus we hebben al bereikt dat Eigenlijk de publieke opinie is al op onze hand. Die vindt ook dat er iets moet gebeuren. Alleen de politiek werkt nog niet mee. En dat is het vo de volgende stap. En dat betekent voor ons dat wij um, ja, eigenlijk de angst voor alternatieven um, weg moeten gaan halen. Um, uh, en, en daar we ook andere dingen gaan doen dan we nu doen. We hoeven niet alleen maar radicaal te doen. We moeten nu ook, denk ik concreet worden in wat we precies willen je had uh, ook een uh, concreet voorstel over uh, wat jij dacht dat we moesten vertellen uh, kun je dat nog even toelichten ja nou dat is natuurlijk best moeilijk om toe te lichten maar sinds de start van corona dacht ik oh ik heb heel veel tijd laat ik me door dat enorme dikke boekwerk van uh, meneer uh, Piketty heen gaan werken. Daar ben ik nu al tien maanden mee bezig. Wel Af en toe neem ik even pauze. Maar goed, dat gaat natuurlijk over um, ongelijkheid, uh, economische ongelijkheid uh, en um, nou ja, alle problemen daaromheen en ook hoe je dat uh, aan kan uh, pakken. Dus het gaat over belastingen, over vermogensbelastingen waarschijnlijk met name hè, om uh, uh, het geld van de allerrijkste die gewoon rijk worden van niks doen, over het algemeen. Um, om dat aan te pakken en nou ja, allerlei van dat soort dingen. Het gaat ook over aandeelhoudersystemen en dat soort zaken. En ik denk dat wij um, daar heel veel van kunnen leren als klimaatbeweging om ook echt een verhaal te gaan vertellen over herverdeling. Want dat is super noodzakelijk ook om het klimaatprobleem aan te pakken en ik heb het gevoel dat wij daar eigenlijk te weinig over praten of dat een ja niet iedereen natuurlijk ik denk wel dat er natuurlijk heel veel ideeën over zijn maar dat het in ons in ons verhaal naar buiten te weinig naar voren komt uh, dat we te weinig zeggen van ja wat er gewoon moet gebeuren zijn progressieve belastingen die er zo uitzien um, ook co2 belasting mensen je. je moet gewoon mensen per, Groepen en um, bedrijven die heel veel vervuilen, moet je natuurlijk meer CO2 belasting hebben dan mensen die weinig vervuilen. Dus die zo'n belasting moet progressief zijn. En ik denk dat heel veel mensen daar eigenlijk nog nooit over na hebben gedacht of geen ideeën bij hebben. Um... Ik wil eigenlijk ook uh, meteen hier eigenlijk uh, naar vragen van dat is het, het zetten van een positief verhaal tegenover problemen die eigenlijk verder gaan. Ja, minder ver gaan, verder gaan dan alleen klimaatontwrichting uh, als probleem. Mm -hmm. um, binnen de klimaatbeweging hoor ik ook heel vaak over het gevaar van ecofascisme, van uh, überhaupt fascisme, de nazi's die komen, de potentiële fascisten die straks uh, in de Tweede Kamer terechtkomen. Um, maar het, het stellen van een verhaal um, dat meer doet dan alleen maar we moeten de fascisten of de ecofascisten tegenhouden. Kan natuurlijk ook heel belangrijk zijn daarin ja uh, en dan kun je kun je nu dan iets vertellen over dit uh, proactief reactief mensen betrekken en hoe je ze betrekt als je deze brug uh, snapt wauw wow, <laughs> dat is best een uh, grote vraag <laughs> maar mm -hmm. nou, je hebt er nog uh, een minuut voor okay. ja. Ik denk, ik denk niet dat ik, dat ik alle antwoorden heb op uh, alle problemen. Hè? Want de problemen zijn natuurlijk echt heel complex waar we in zitten. En ik denk dat niemand echt precies de antwoorden heeft. En daarom is het extra belangrijk om daarover te praten en te leren van elkaar verschillende ideeën uh, uit te wisselen. Maar ik denk inderdaad, van kijk, fascisme is natuurlijk een, uh, een walgelijke ideologie. Um, maar het is denk ik wel belangrijk voor ons om te kijken in welke voedingsbodem die ideologie groeit en hoe we die voedingsbodem kunnen aanpakken dus dat we wel een stap verder gaan dan puur benoemen dat het een walgelijke ideologie is en dat zit ook weer in een radicaal herverdelingsverhaal en zorgen dat mensen dat dat kansen eerlijker zijn verdeeld dat mensen het gevoel hebben van oh mijn kinderen krijgen het beter dan ik het heb en niet nog slechter um, dus daar moeten we zeker een positief verhaal tegenover stellen en ja hoe je dat precies moet doen heb ik denk ik niet alle antwoorden op maar dat we dat moeten doen lijkt me wel um, duidelijk ja ja en daarin is samenwerking denk ik dus ook heel leuk met in coalitie om uit te werken van ja hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Nou, was heel dat erg bedankt hiervoor. Dat, uh, dat was uh, voor nu voldoende. Mm -hmm. um, tenzij straks het publiek, uh, Anneke mag weer van de spotlight af. Um, tenzij straks het publiek uh, heel erg zegt, Anneke moet heel veel doorpraten over herverdeling. Want het volgende punt op de agenda nu we van iedereen, uh, nou... 10 minuten hebben gehad, waarin we gehoord hebben waar ze eigenlijk uh, nou, een korte introductie hebben gehad van 10 minuten, een lange introductie. Gaan we nu naar een volgende Mentimeter, maar dan in het bijzonder om te horen waar jullie eigenlijk mee bezig zijn. Of waar jullie meer over willen horen. Dus uh, iedereen deelt straks weer de scherm. Je kunt naar menti.com uh, en daar kun je de code weer invullen. En je kunt uh, nou, opschrijven wat je meer wilt horen. Um, en dan ga ik uh, heel uh, driftig meeschrijven en proberen die dingen zoveel mogelijk te incorporeren in het gesprek over momentum, bewegingsopbouw, wat we gaan doen na, na het klimaatalarm, hoe we daarop voorbereiden en nou, wat dan ook. Als er iets specifieks is wat je wil horen, waar je over door wil praten, dan uh, kun je dat nu hier uh, typen op menti.com en dan de code invullen en de richting van het gesprek bepalen. Dus uh, neem een paar seconden. Dit is trouwens ook het moment dat als je heel nodig uh, uh, moet plassen of extra drank moet pakken, dat je even heen en weer rent, terwijl anderen voor je bepalen wat de koers van het gesprek is. We zien al twee dingen verschijnen. Momentum, resilience. corona en demonstratierecht ja, ik ga er toch even doorheen praten want ik ben vast de oudste van jullie allemaal ik weet niet hoe het werkt. Ik, ik snap niet hoe het werkt met dat mety.com, maar ik had een verzoek ingediend waar ik heel kort iets over wil zeggen. Kan ik het ook zo doen, Mariet? Uh, ja, terwijl de mensen invullen kun je even praten. Ik, ik snap niet hoe het werkt. Je kan gewoon praten nu. Ja? ja. Zal, ik het, zal ik het maar meteen doen dan, ondertussen? Ja, je kunt uh, nu hoorbaar. Oké, okay. dus, uh, nou ja, ik had het ook al geschreven. Ik, uh, ik doe vanavond mee vanuit het Amsterdams Vredesinitiatief en uh, ik, ik ben uh, tegenwoordig heel blij met de samenwerking die ik zie tussen verschillende groepen. Zo staat er bijvoorbeeld op de website van het 21 maart comité. Dus de kan andere... uh, Lonneke mm -hmm. kort even gespotlight worden? Sorry? Kan ja, dan Lonneke heb je even gespotlijt worden? het op het scherm delen, dus dat wordt een beetje... Uh, oké. Okay. Nee, dan niet. Praat okay. maar door dan. Moet ik wachten even? Nee, je kunt er wel met type vertellen over het Vredesinitiatief. Okay. initiatief Nou ja, ik had het dus over de samenwerking met het 21-maart-comité. Dat is wel hartstikke mooi dat ook de antiracismebeweging en de klimaatbeweging elkaar hebben gevonden. Um, ik wil graag vanavond ook nog een oproep doen om ook het hele thema rond oorlogen mee te nemen. Wat ik vaak zie in oproepen en teksten die, die uh, door verschillende groepen worden gepubliceerd, is dat er heel weinig aandacht is toch voor de echte inhoud als het gaat om de Nederlandse oorlogszucht, noem ik het. Wij doen al twintig jaar mee aan allerlei interventieoorlogen. Ik, in Syrië, ik hoor het voort. Ik, uh, niet meer. Je hoort het niet? Maar ik denk dat de oproep voor uh, kijken naar... Andere bewegingen naar oorlog, naar oorlog, naar de rol van klimaatvluchtelingen, oorlogsvluchtelingen en hoe coalities te bouwen. Dat is in ieder geval wat ik uh, meeneem naar het volgende gesprek. Ja, maar ik wil er toch nog iets aan toevoegen. Um, als even het kan. kijken. Oké, ik, het okay. ik uh, zie zo ontzettend veel verschijnen dat ik... Uh, Deels het meegeschreven en deels niet. Um, dus uh, als iedereen nog één keer heen en weer kan scrollen. Antifa, nog een stukje naar beneden. Kapitalisme. Uh, ja. Politiek. Mooi. Dankjewel voor al die input. Dan kunnen we weer... Uh, door met het gesprek. Ook dankjewel, Lonneke, voor even benoemen dat, uh, dat er uh, meer is dan dat we tot nu toe uh, besproken hebben. Um, even kijken. De andere panelisten kunnen ook weer gespotlight worden. Uh, als dat lukt. Anneke is er al bij, Jana is erbij en dan nog Lisette. Okay. Jullie hebben net ook mee kunnen lezen van wat er allemaal bijgetypt is. En ik zag meerdere vragen over momentum. Zowel hoe je mensen meekrijgt als wat je na de klimaatmars doet. Als hoe je überhaupt, dat frame ik er dan even van, hoe je überhaupt een groot iets organiseert nu met corona. Is er iemand die ik als eerste daarover kan laten praten? Bijvoorbeeld, uh, Lisette. Dat kan. <laughs> um, ja, ik denk dat het super belangrijk is. Oh, ik ben niet hoorbaar oh. bij mij. Hallo. Uh, Harriet, ik denk dat dit uh, aan jouw audio ligt. Oh. Uh, Anne, yeah. zeg jij eens wat? Ja, ik hoor Lisette wel. Oh, niemand is meer hoorbaar uh, bij mij. Dus dat, ja, dat <laughs> gebeurde net <laughs> ja, ook met Ronnie. De des, des te beter, want dan kunnen jullie even met elkaar praten. Terwijl. Uh. Uh, ik uh, gewoon leun en uitvind uh, wat er, wat <laughs> wat er gaande is. is met mijn audio. Nou, dan dus, zal ik even uh, nou, ook... Het weet je alvast. Ja, gek. Nou, excuses ook dan, Lonneke. Dus, uh, Harriet die hoorde jou niet, maar wij konden jou nog wel horen. Dus dat was een beetje een daarom een beetje een gek uh, einde, denk ik. Uh, dus misschien kun je ook nog in de chat nog afmaken wat je, wat je zei, uh, Lonneke. Uh, maar dat was dus even een technisch uh, dingetje. Um, even kijken, ja momentum en, en hoe je het opbouwt. Ik denk dat voor 14 maart nu super belangrijk is dat toen we de coalitie opzetten, uh, dat we eigenlijk al meteen hebben gezegd van dit gaat niet alleen tot aan 14 maart, maar ook daarna willen we nog steeds uh, de beweging versterken en opbouwen en daarom zijn we ook aan de slag gegaan met lokale coalities en hebben ook, uh, nou ja, ik, ik zeg we, maar er zijn een hele hoop mensen die veel harder hieraan hebben getrokken en, en, en harder gewerkt hebben dan ik, maar Um, uh, om ook die lokale issues van al die uh, groepen in de klimaatbeweging ook uh, uh, een plek te geven in um, uh, in die mobilisatie voor, voor 14 maart um, dus ik denk dat ik denk dat het super belangrijk is dat op het moment dat je start met een momentum op te bouwen dat je dan al nadenkt over het uh, over het moment daarna uh, ik weet even niet of dit nu een, een, een precieze antwoord was op de vraag maar anneke misschien wil jij uh, uh, terwijl we wachten op harriet daarop door discussiëren ja ik weet niet of je ja ik, ik, ik weet niet ik denk niet dat we nu kunnen zeggen of 14 maart wel of niet momentum is of gaat zijn ik denk dat dat misschien ook helemaal niet de vraag moet zijn ik denk dat de vraag veel meer moet zijn weet je vinden wij het belangrijk om 14 maart op straat te staan en um... Is het niet ook uh, heel belangrijk om inderdaad groepen aan ons te verbinden en um, de beweging van binnenuit te versterken en um, zodat je op het moment dat er iets gebeurt waarmee je momentum kan grijpen, dat je er gewoon klaar voor bent. Weet je, ik denk zelf niet dat um, het doel moet zijn, we gaan nu... ...momentum neerzetten of zo. Ik denk ook niet dat dat kan. Nee, maar het is wel een belangrijk moment... In, ...voor de politiek in Nederland... ...om wel zeg maar, de kracht van de beweging... ...te laten zien en druk... ...die we, of zeg maar, het organiseren wat we gedaan hebben... ...wel te laten zien en uit te oefenen... ...op een belangrijk politiek moment. Dus ik denk wel... Dat dat, dat wel super belangrijk is. Ja, maar is inderdaad, momentum is misschien grappig. breder. Ja. ja, ik denk dat momentum breder is dan dat, weet je wel. Dat we er moeten staan, ben ik het helemaal mee eens. En dat die mensen, dat we daarna zoveel mogelijk mensen aan ons moeten binden ook. Volgens mij is Harriet weer terug. Of niet? Ik, uh, ik ben weer terug, maar ik genoot wel uh, van het uh, heen en weer uh, zonder mij. Um, Jana, you had some uh, trouble with the translation. Yeah, I do. But they... but I think I got some bits. I think I can try to, I think, like, weave it together a little bit. I think... Excellent. I think this point of, I think, um, binding people, I guess, to the movement, when the momentum comes, I think is definitely the essential point. And I would almost say that, like, there is kind of this mix of momentum. Like, one side is that, like, core resilient group that I think builds momentum internally, and people are usually already involved for a while, have, like, quite a strong group. And the other thing is this, like, huge hype that I think, is like this this bomb almost of people that are going to come to the strike or people that are like reading on the social media accounts and this kind of huge potential of them to potentially become involved But i think then in a way that crucial element is i think how yeah of course how does that happen but also how do for example if there's a coalition how can the coalition like bind these people to the group because if they come for example from their background from, like, I think one of the groups joining is the Socialist, Socialist Something Group, so they come from their background. The question is, of course, like, where do they find their spot in the coalition or, like, why do they want to volunteer for that larger movement? So I think it's very much about how, not maybe how to keep the momentum as up, but how to bind people that are, like, mobilized by that hype to the cause. Maybe one more thing I think I picked up is the idea of, like, the local issues how we can incorporate them and I think I think for me this is like currently a really huge question because often the very local struggle like for example here the struggle that uh, climate camp is fighting is a uh, against a liquid natural gas plant <coughs> called musmarin and like the group is like a local activist group and like they're not necessarily the first group that would want to come to a migrant justice workshop although of course everyone is like waving the climate justice flag but like their issues are really different so I think it's Yeah, it's also a huge question of like how do we actually take along or combine these local struggles with like the wider idea of climate justice or international solidarity even because I mean for them, like at the moment, worker rights or like air pollution is much more important than, for example, I mean, people dying from shell in other countries, for example. I think that this is a mooie brug is naar iets where ik I've met verschillende mensen over heb gehad, namelijk. Uh, sommige van jullie gaan van groot naar beneden toe, dus vanuit een uh, nationaal of internationaal doel kijken naar hoe lokale groepen daar iets mee kunnen. Uh, terwijl we ook het soort van model van we zijn een lokale groep, we hebben dit specifieke ding, nou, misschien niet in onze achtertuin, maar wel uh, een kwartiertje fietsen vanaf ons huis, uh, richting internationaal. Um, Beide heeft een ...voordelen, maar beide hebben ook ja, specifieke problemen waar je tegenaan loopt. Uh, ik denk dat ik eerst van Lisette wil horen van hoe, hoe krijg je eigenlijk mensen in uh, een willekeurig dorpje in Nederland enthousiast over een, een nationaal plan zoals een bepaald pensioenfonds uh, ja, lastig zitten? Hoe doe je dat? Nou, dat is een echt een hele goede vraag en... en, en we hebben ook niet altijd het antwoord, want het is, of in ieder geval, het is ook een uitdaging waar wij mee zitten, inderdaad. Want dat is inderdaad het doel wat we als fossielvrij hebben. We willen inderdaad een beweging zijn, een netwerk, lokaal verankerd uh, uh, door Nederland. En uh, ook heel sterk gebeerd aan de internationale beweging. En wat wij zagen was, zeg maar op het moment dat het dus heel succesvol was, was dat er gewoon hele succesvolle voorbeelden wereldwijd, maar ook in Nederland zijn, waardoor mensen lokaal. Uh, enerzijds en moeten ze. Uh, sorry? Oh. oh, sorry. Oh, er was even iemand unmute. Uh, enerzijds moeten ze dus, uh, denk ik, geïnspireerd uh, worden door een succes wat iemand anders behaalt. En anderzijds ook heel concreet dat kunnen vertalen naar, naar je, je lokale situatie en je lokale handelingsperspectief. En dat is inderdaad ook in het geval van, van ABP niet altijd uh, makkelijk. Hè? Dat is een enorm uh, pensioenfonds, een van de grootste ter wereld, de grootste in Europa. Wij zien dat daar dus heel veel... Um, potentie ligt om als burger uh, een enorm verschil t, uh, te kunnen maken voor het klimaat en ook lokaal, want jouw leraar of dus jouw school in jouw dorp um, is aangesloten bij dat pensioenfonds, maar om dan inderdaad, uh, om daar ook nog een emotionele band mee te hebben, dat is vaak ook dan uh, de uitdaging, dus daar, daar zitten wij soms inderdaad ook mee, van hoe vertaal je dat nou en hoe doe je dat op een, uh, op een goede manier, zodat er ook inderdaad ruimte is voor uh, voor, de, voor de andere weg, zoals jij het zo mooi beschrijft inderdaad, van uh, wat er lokaal speelt. Nou, neem bijvoorbeeld Tata Steel, weet je, dat is bizar wat, wat, wat daar gebeurt. Uh, maar wij als Fossilvrij hebben eigenlijk niet echt, nou ja, tools of zo om, om die groep aan te bieden. Ja, misschien hebben we dat ook wel, maar uh, dat is een andere aanvliegroute, inderdaad. Anneke? Andere aanvliegroute, je hebt ook een... Uh... Ander, ja, jij hebt een andere avond groeten. Kun je daar nog een keer over uit, uitweiden? Of um, misschien is dit ook interessant om hier te kijken naar welke spanning je het met zich meebrengt als je vanuit een soort van NIMBY-activisme groter probeert te kijken. Kijk, kijken. Uh, en als jij er moeilijk bij kijkt, dan is dit maybe also the moment dat Jana can hear. <laughs> um, how you... Uh, move from, ah, uh, finally. How you move from uh, not in my backyard activism. How you get people, those people, towards the, yeah, not in my planet uh, kind of uh, activism. Ja, ik kan wel iets zeggen over Amnes Weert hieromtrend. Um, wij proberen heel erg om. Um, Kijk, Amersweer is natuurlijk gewoon maar een klein stukje bos en wereldwijd stelt het allemaal helemaal niet zo heel veel voor natuurlijk, uh, dus wij proberen het heel erg te maken een, een voorbeeld te laten zijn van wat overal structureel gebeurt, hè? Dat, dat bos en natuur gewoon helemaal geen reet waard is op het moment dat er een mens voorbij komt. Um, dus dat proberen we in ieder geval in onze communicatie, in onze uitingen, en in onze doelstellingen ook allemaal te benoemen. Wat we in ieder geval merken is dat alle, de mensen die betrokken zijn, um, die zouden natuurlijk kunnen zeggen van ja, uh, daar zitten we allemaal niet op te wachten. Wij willen het gewoon over Amelus Weert hebben en uh, waarom halen jullie al die andere dingen erbij, maar dat gebeurt niet. Dus het is in ieder geval, is er heel veel erkenning van ja, weet je, dit is inderdaad gewoon een onderdeel van een veel groter, veel structureel probleem. Um, maar dat betekent nog niet dat de mensen die in Utrecht actief zijn, dat die ook bereid zijn om bijvoorbeeld naar een bosbezetting in Duitsland te komen. Of, um, dus ja, ik denk dat de tijd zal leren hoe dat zich ontwikkelt. Ik kan daar nu niet een, um, een antwoord op geven. Dus misschien heeft Diana daar eh uh, een eh uh, een beter voorbeeld. Yeah, I think I think it's a really difficult I think really difficult question and I think I think really believe that I think the climate justice uh narrative or not only narrative but also almost ideology, is in a way like is going to come and I think is super relevant and I think Like let's i think a good example for example is when i was active in northern germany in Wilhelmshaven where like a um, lng terminal was going to be built um the group was like started off as like a citizens initiative and like most people in the group like it was like five people like they're all involved because the pipeline is going to be built through their garden like it was like the most literal example of nimby activism and uh, we actually um though like got to connect with a couple of groups in texas which are also affected i mean maybe in like A different way of it's like more related to fracking, but I think, which is of course not directly global south, but I think just simply by like organizing a talk of these different groups that are directly affected, I think already changed their perspective that it's not only them like being affected by this issue. So I think, I think small steps towards, um, I guess, seeing how huge these issues are are really great. And I think, I mean, ideally, I think in some way, I think having almost like a buddy partnership with a group that's more on the front lines would be the ideal solution. But I think like here in the UK, it was more and we tried because the plant is run by Exxon and Shell. We tried to connect with like Mozambique and tried to connect with some local activists. But it's, I think it is really difficult because um, like, for example, in the case here in the UK, the like the, the party they vote is incredibly fairly right wing actually. Which is ma mainly based on their worker interests, I guess. So I think the, the nego negotiation of that call was difficult because many of the activists um, there are, yeah, very left-wing, let's say. Um, yeah, but I think in, in general, I think tr trying to attempt these dialogues is a huge um, asset, and I think also in terms of actually shutting down global infrastructure, I think this is like the way to go. I think to really try to um, show how interconnected these things are. I think especially with finance, what Lizette mentioned earlier. Put finance in that as well. Then, like different countries and different responsibilities come really together. Dank je. Ik hoor uh, nu. You... Oh, kan ik er oh. nog iets op terugzeggen? Ja? Nou, Want... als, je, nee? als je er één minuut mee wacht, <laughs> ja? dan uh, roep ik uh, de mensen in de chat op om uh, uit te typen wat het beste is, het beste scenario. Of hetgene waar jij het meest gelukkig mee bent, wat er gebeurt met de klimaatmars, de 14e. Uh, dus, hoe je dat het uh, beste uh, uh, voor je ziet. Deels ook vanuit wat je tot nu toe gehoord hebt over coalities bouwen, buddy-partnerships met andere groepen. Uh, wat dan ook. En uh, terwijl je daarover nadenkt, moet je even multitasken in je hoofd. Want gaat Anneke ook nog doorpraten? Dat kan ik dus echt totaal niet. En iets typen en luisteren. Maar goed, ik ga gewoon praten. Um, ja, wat ik wel dacht is. Um... Volgens mij zijn er heel veel mensen die iets willen doen. Weet je? Die zien dat er een probleem is en die willen iets doen. En dat het dan heel erg kan helpen op het moment dat ze iets in handen krijgen... waar ze concreet mee aan de slag kunnen. Dus bijvoorbeeld zo'n uh, ABP-campagne uh, van Lisette. Dan, dan ligt er iets wat mensen kunnen aanpakken. En dat is denk ik hetzelfde als met um, Shell Must acties Toen wij een internationale call-out uitdeden van um, kom in actie... Decentraal tegen die aandeelhoudersvergadering. Weet je dat mensen. Um, ja, op een bepaalde manier. Ook, daar ook op zitten te wachten. Op een, um, iets om te doen, gevoel, ja, het gevoel hebben dat ze deel zijn van een groter iets. Um, en. Um, ja, in die zin denk ik van. ja, dat werkt misschien niet zo heel erg goed met een lokaal issue uitbreiden, maar je kan dus wel sommige issues op die manier wel overal uh, neerleggen. Um, ja, maar niet zozeer vanuit echt een, een um, ja, als mensen zelf in hun eigen shit zitten, omdat mensen een pijplijn door hun tuin gaan leggen uh, dan is dat denk ik niet het moment waarop ze heel makkelijk ook nog even internationale groepen erbij gaan betrekken. Is het? Ja, ik wilde ook wel zeggen, want we krijgen nu natuurlijk een ander probleem. Dat is niet uh, pijplijnen in uh, de tuin van mensen, maar de NIMBY van de windmolens. En dat is nu eigenlijk al een probleem dat er allerlei uh, groepen heel veel weerstand bieden in, in Nederland. Uh, zelfs groepen gelieerd aan of binnen de klimaatbeweging. Um, dus, die, dus we gaan echt een, een situatie krijgen waarbij we echt moeten vechten voor verschillende uh, uh, maatregelen en waarbij... Um, maatregelen ook uh, ja uh, dat, pijn zullen doen of effect zullen hebben we zullen het gaan merken dat die, tra die transitie er komt en, um, de dus ik denk wel echt uh, dat het heel belangrijk is dus dat we ook begrijpen wat de lokale issues zijn en um, bijvoorbeeld als er een windmolenpark komt dat we dan heel erg goed luisteren naar de bewoners uh, en ze participatief meenemen in de besluitvorming en dergelijke dat er niet zomaar uh, zo ook zo'n windpark uh, wordt neergezet. Maar dat het belang van dat windpark wel altijd voorop staat. Want we moeten gewoon als een gek windparken gaan aanleggen. En, en zonnepanelen. Weet je, die, die investering en die verandering die er moet komen is zo onwijs groot. Uh, dat we ook als klimaatbeweging ook daar uh, coalities moeten gaan zoeken met mensen. Uh, met lokale mensen, waarbij uh, ja, die dat ook zullen gaan merken, al die maatregelen. Dankjewel. Uh, voor de een langzaam, want het is alweer tien uh, over negen. Dat betekent dat ik langzaam richting een beetje afsluitende dingen ga komen. En dat betekent dat de enige persoon die, uh, in de chat uh, de enige persoon die in de chat getieft hebben wat zij hopen uh, van de klimaatalarm uh, de 14e, dat die uh, superveel aandacht krijgen. En iemand zegt. Wat ik hoop dat er uitkomt, is een links progressief kabinet. Uh, maar de vraag is of het klimaatalarm daarvoor het middel is. Iemand anders zegt uh, 50 keer op verschillende plekken een goede grote opkomst. En uh, Lonneke benadrukt nog een keertje dat uh, ze hoopt dat de oproep uh, van de vredesbeweging ook bij de klimaatbeweging uh, naar voren komt. En Edwin is live aan het typen uh, dat hij hoopt dat de uitkomst daarvan is een coalitie en een beweging die opgebouwd wordt. Nou, dat uh, is dus een beetje wat er in de chat is gebeurd voor de mensen die het ergens anders kijken. En dat brengt me eigenlijk op een paar vragen die ik allemaal hoop dat we nog uh, kunnen beantwoorden. Of behandelen in ieder geval. Het eerste is waar ik het over wil hebben, is uh, de, de, de neiging in activisme überhaupt om heel erg te focussen op de uitkomst. Uh, en niet per se altijd op de weg ernaartoe. Dat het natuurlijk zoiets dreigends is. Uh, en dat er zoveel haast uh, voelt dat we uh, zoveel mogelijk successen willen en zo snel mogelijk impact. Dat is iets waar ik het over wil hebben. Uh, het andere is dat ik nog een keertje wil praten over het verhaal dat we zelf neerzetten. Um, dus hoe, hoe komt zo'n verhaal tot stand? Hoe heeft een klimaatalarm uh, impact op het verhaal dat naar voren komt? En het laatste waar ik het nog over wil hebben is de Green New Deal. Dat is ook al eerder in de... Uh, ...chat gezet, daar moeten we het eigenlijk over hebben... Uh, ...als antwoord op... ...allemaal dingen. <laughs> en ik laat het nu eigenlijk aan jullie... ...drie, om te bedenken, gaan we eerst praten... ...over de uitkomst versus de weg ernaartoe. Gaan we het eerst hebben over het verhaal... ...of gaan we het eerst hebben over de Green New Deal? Nu uh, kijk ik afwachtend. Ik vind die eerste... ...vind ik gewoon een heel goed punt wat je maakt. Dat proces en dat is altijd die aandacht... Uh, voor het resultaat, maar het proces ernaartoe. En uh, ik weet niet of dat. Maar ik, ik vind één voorbeeld heel, heel tekenend, en dat was uh, Fleur, die ontzettend enthousiast was. Uh, na een vergadering van Code Rood, en in die vergadering van Code Rood was dus besloten om. Uh, op Shell te gaan ga, ga focussen. Nee, waarom is ze nou zo enthousiast? Maar zat. Dat was zo'n goed proces geweest om tot het besluit te komen om, zeg maar, Shell must vol te gaan doen. Dat zij op dat moment dus super enthousiast was. Dus ik vind het heel leuk... om te zien dat bepaalde mensen dus ook echt heel enthousiast kunnen worden van goede processen. En ik persoonlijk ben daarin ook echt uh, lerend, of ik heb de afgelopen tijd daar heel veel in geleerd, omdat ik zelf ook heel erg gefocust ben... op resultaten en wat je uiteindelijk ziet en niet zozeer in het proces naartoe. maar... Uh, inderdaad, ik vind het echt een supergoed punt wat je hier aanhaalt, uh, Harriet. Dat proces en die coalitie en um, ja, de manier waarop besluiten tot stand komen, is echt superbelangrijk om, om, om tot een uh, succes te komen. En voor uh, jou, Jana, if the Netherlands don't end up with a left progressive uh, government, uh, what would be the second best uh, result of the climate alarm, according to you? so uh, we're, we're doing all this mobilizing for this climate alarm uh, one of the hopes is that it will result in the best uh, left progressive uh, cabinet possible but if that doesn't happen what would be the second best option from all this mobilizing this is a question to me because in english probably yes right yeah <laughs> i was like really confused going back and forth in the translation um I think the question in the chat I think you're referring to I think was really interesting because it very much relates to this idea, I think what, but if we're focusing on the results, because in some way, um, I think it's this big question right, do we hope a political change or do we want to go kind of like outside of politics in some way, but um, yeah I think I mean. Like personally I think i'm. At least in German context, a little bit hopeless when it comes to politics. But I think in the Netherlands, what I see maybe as something beyond, I think, mobilizing many people for the climate march is maybe to, I think, strengthen the ties between groups and not only climate groups but also other groups, which are I think in, like increasingly focusing on climate and seeing like the connections to, like, the climate crisis exacerbating other issues. Um, I think another, maybe another outcome could be, I mean, this is like really high aims, I guess, I think it's very much a process outcome of like seeing how like this long period of not being able to actually go on the streets has been potentially strengthening or making people to realize how resilient activism looks like in terms of trying to prevent burnout, trying to I think, looking at new ways of organizing that are are going to sustain the next five, 10 years or depending on how optimistic or negative you are, but I think Because we need, I think, that organizing capacity, um, especially that resilient, strong core, to I think keep on moving. So I think for me, it's maybe more that than just mobilizing many people on that day. I think it's really about these like core groups that have that like incredible volunteer capacity that I think should lead, in my opinion, or not should lead, but I think should be a core part of that um, future struggle. Cool. Thanks. And uh, and Annika? Uh, voor jou, um, uitkomst van het klimaatalarm, wat zou het beste zijn? Is dat uh, toch weer als er een ander verhaal gepoest wordt of als we allemaal uh, dansen rond de meiboom uh, met slingers? Wat, uh, of, of als uh, spontaan, uh, als jou het land uit wordt gejaagd naar de verkiezingen, wat, wat, zijn jou, uh, wat is jouw ideale scenario? Nou, dat laatste zou natuurlijk fantastisch zijn, maar ik denk, dat een, uh, ik denk dat de verwachting dat een demonstratie leidt tot politieke verandering, sowieso een verkeerde verwachting is. Ik denk dat een demonstratie daar eigenlijk nooit toe leidt, dat een demonstratie in eerste instantie eigenlijk altijd leidt tot het beïnvloeden van publieke opinie en meer mensen aan je kant krijgen en dat je vervolgens een proces in moet gaan om... Uh, uh, ja, eigenlijk de, de, de, de politiek te beïnvloeden. En dat dat eigenlijk veel meer gebeurt via lobby en alternatieve verhalen en uh, uh, dat soort dingen. Dus ik, wat dat betreft ben ik misschien uh, iets, uh, ja, je zou het iets cynischer kunnen noemen. Aan de andere kant ook minder teleurgesteld misschien als er na 14 maart niet opeens een progressief links. Uh, enorm klimaatradicaal kabinet uh, opduikt ik denk dat, het, dat daar nog stappen tussen zitten, helaas ja, ik zou ook graag willen dat het sneller gaat natuurlijk um, maar ja, ik ben dus heel blij als er gewoon heel veel mensen komen als er goede dingen in de media staan en als we daarna de samenwerkingen uh, voort kunnen zetten om uh, uh, ja, de plannen te maken die uh, nodig zijn cool dat uh, ja, klinkt eigenlijk uh, best, wel, uh, ja, best wel positief. Nou, en een beetje dansen om de mijboom. Dat wil ik echt ook. Toch, toch een beetje dansen om de mijboom. Oké, okay, fijn. Het uh, uh, moet wel leuk blijven, hè? Dat is ook een belangrijk punt. Het moet wel leuk blijven. Ja, dat is, uh, dat is vaak met activisme dat je dat af en toe uh, jezelf nog voor, voor moet houden. Uh, dat dat wel moet. Dan wil ik het ook nog, omdat dat in de chat uh, een paar keer genoemd werd. Heel kort over de Green New Deal. Ik heb daar eigenlijk uh, niet een uh, super goede vraag over. Dus als iemand hier uh, spontaan op aanslaat. Green New Deal, uh, wat doen we daarmee? Dan uh, is dit je kans. Of uh, is dit je, ja, het moment dat je mij als moderator kan redden door in te springen zelf? We zouden ook zelfs Edwin kunnen vragen om even op opnieuw te gaan om hem zo te stellen, of niet? Of is dat. Uh... Wil je dat doen, Edwin? onconventioneel, omdat hij het in de chat ja, zetten. Dat kan. Ik had het inderdaad in de chat gezet, meer als inspiratie of tenminste, wat ik in de chat schreef is dat de Green New Deal in sommige landen, zoals de Verenigde Staten of in de UK, best veel mensen weten te verenigen vanuit grassroots politieke partijen, NGO's, rondom thema's klimaat die best wel belangrijk zijn. Dat zag je ook in de Verenigde Staten. En hier in Nederland komt het iets minder van de grond. Ik weet ook niet of het nodig is, maar ik vroeg me meer af zou dat ook iets kunnen zijn wat in Nederland zou kunnen werken? Ik ben gewoon benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Nou, zou dat kunnen werken? Ja, ik vind het een hele goede vraag en ik vind het interessant om te zien hoe het in het buitenland werkt en waarom het precies hier in Nederland niet aanslaat. Ik weet dat er wel een aantal groepjes ermee bezig zijn geweest, maar het is inderdaad nooit zo, zo groot of ambitieus of, of zo aangeslagen hier. En of dat nou komt dat er, ja, dat er andere alternatieven zijn of dat... Ik, ik, ik kan het niet zo goed inschatten waarom het, waarom het niet zo is. En tegelijkertijd denk ik dat het wel inderdaad een mooie kans zou kunnen zijn om, om die paraplu wel op te pakken. Om ook meer de oplossingenkant op te gaan. Juist als uh, klimaatcoalitie. Je, we zien nu dat er dus steeds meer klimaatcoalities lokaal uh, sterker worden en ook nationaal. Uh, dus ik denk dat het ons heel erg kan helpen als een soort paraplu, om ook. Uh, zeg maar waar moet het dan heen zeg maar in oplossingen te gaan denken en meer concreet te worden anneke gaf dat eerder ook aan dat vind ik een hele goede uh, dat we ook af moeten van het nee roepen uh, en het radicaal zijn maar ook concreet oplossingen moeten aanbieden dus ik denk dat dat green new deal framework ons daar heel erg goed bij kan, bij kan helpen en juist ook overstijgend is aan, aan groepen en partijen ja. anneke wat denk jij ervan want jij noemde inderdaad al de herverdeling Jij zei ook er is al woede die niet per se met het klimaat te maken heeft, bijvoorbeeld rond toeslagenaffaire of andere plekken waar je denkt, hmm, het gaat niet zo best overal. Uh, is de Green New Deal daar een antwoord op? Waarom blijft dat uit? Uh, volgt Nederland hier ook gewoon weer een paar maanden later? Um, nou, heel eerlijk gezegd weet ik dat niet zo goed. Maar ik sluit me wel aan uh, bij uh, wat Lizet zei. Ik kan me voorstellen dat de Green New Deal inderdaad een framework kan bieden voor in de volgende stappen die wij moeten zetten. Ja, of we het dan een Green New Deal moeten noemen of iets anders. Dat, um, ja, uh, ik, weet niet. ik kan me voorstellen dat het Green New Deal dat het bij veel mensen niet per se iets herkenbaars oproept, wat het in Amerika wel doet. Dus misschien dat het daar ook in zit en hebben we gewoon een andere naam nodig. dankjewel het um, is nu uh oh, jana wilde nog iets zeggen volgens mij ik ben heel nieuwsgierig uh, um, i think i think it's a really actually i think i mean it's quite big here in the uk and i think it's a quite a good opportunity for the netherlands because i think it has this very i think on the one side this like almost new trendy character which is, i think is i think always good to when we reach a different audience and i think also it has this very i think i won't say political neutral but i think it's able to grasp i think people from the audience that are maybe from like a, Are not already in the climate movement i think it also relates to the question also in the chat earlier about degrowth i think it's another maybe not not within of course it's different but i think it's another i think idea of like a coalition that could i think gather different groups of people And i think it's really good to have like different kinds of coalitions or maybe not coalitions, but just i think allied groups that then can i think push from different directions um, thank you bill ik wil jullie nu allemaal nog één minuut geven om uh, iets samenvattend te zeggen of iets waar je nog de focus op wil leggen. Uh, dus de 14e maart komt dat klimaatalarm. We hebben het gehad over momentum, over coalities bouwen, uh, over NIMBY, activisme en nog allemaal dingen. Uh, en ja, kies daaruit wat je als laatste wil uh, belichten. En ik begin bij Anneke, dan bij Lisette en dan weer bij Jana. Dus Anneke, ik zet je weer lekker voor het blok. Uh, afsluitende woorden. Oeh behoorlijk, ik zat net door mijn aantekeningen te gluren van wat ik nog uh, wilde zeggen. Afsluitende woorden. Um, oké okay, en dan ga ik toch even in een andere richting. Ik denk dat wij uh, uh, als klimaatbeweging niet uh, goed zijn in onszelf uh, credits geven. Terwijl ik denk dat er heel erg veel bereikt is uh, de afgelopen jaren. Alleen dat we... Um, soms gewoon niet realistisch zijn in wat we denken dat we kunnen bereiken uh, en daarom niet goed zien wat we wel hebben bereikt maar we, we zijn enorm gegroeid we hebben heel veel mensen mee het, het klimaat staat veel meer in de media er wordt heel veel gedaan weet wel. je wel als je nu met je buurvrouw praat dan uh, weet hij uh, waarschijnlijk prima waar je het over hebt en steunt ze het ook nog um, dus ik denk dat we um, uh, Best wat positiever mogen zijn over onszelf. Kijk, we kunnen we zijn ook maar mensen en uh, de wereld is best groot en er gebeurt heel veel. En dat kunnen we niet allemaal tegelijk beïnvloeden. Dus ja, laten we een beetje lief zijn voor onszelf en uh, gewoon ook vinden dat we goed bezig zijn. En ik wil ook Lonneke bedanken voor haar uh, input. Ik ga het wel uh, meenemen. Dankjewel, Lisette? Ja, dat zijn hele fijne woorden, Anneke. Daar sluit ik me ook helemaal bij aan. En wat ik daaraan toe wil voegen, want er gaat nu iets in de chat van uh, is, is demonstratie dan wel het juiste middel als, we dat, als dat de verkiezingen niet gaat beïnvloeden? Nou, ik wil eigenlijk daar even iets uh, tegenover zetten, want uh, uh, daar ben ik het helemaal uh, niet... Of, ik bedoel, ik, ik snap eerder wat jij zei, Anneke, van is dat nou wel hè, één op één zo te herleiden? Maar ik denk dat die demonstratie juist super belangrijk gaat zijn om de toon te zetten van dit nieuwe kabinet, um, of zeg maar en ook de toon in, in het publieke debat. En um, ik wilde één kort voorbeeld uh, nog aan toevoegen. Dat is namelijk precies vier jaar geleden, toen er ook verkiezingen waren. Toen ging het totaal niet over het klimaat. En het irriteerde me als ik gek, en het irriteerde blijkbaar veel meer mensen. Dus een week voor de verkiezingen was ik op een avond met allemaal duurzame bobo's. En wij zijn zo duurzaam. En ik weet nog dat Jort Kelder was daar. En die zei: Ja, dus eigenlijk hebben jullie het niet goed gedaan, want het gaat helemaal niet over het klimaat. En er was één meneer en die zei: Ja, wat, wat gaan we eraan doen? En toen hebben we in één week tijd, of hebben we die avond een biertje gedronken, een petitie opgezet. En in één week tijd hebben wij met de petitie, wat gelijk ook de titel van het doel was wat we wilden bereiken, namelijk klimaat wordt een hoofdthema in het NOS slotdebat één dag voor de verkiezingen, dat hebben we binnen een week bereikt uh, in een weekend 10.000 handtekeningen en bam het stond op de agenda... Rutte moest allemaal vragen beantwoorden over het klimaat... vervolgens noemt hij zich het groenste kabinet ooit natuurlijk... heeft het niet genoeg gedaan maar het is in één week tijd hebben we het bam... hoog op de agenda gekregen en dat is ook mijn hoop voor 14 maart dat we echt... dat momentum gaan pakken en dat we echt zorgen dat het... Uh, weer uh, echt hoge prio-thema wordt uh, van het volgende kabinet en ik heb daar wel... Uh, Goede hoop op dat we dat met 14 maart uh, kunnen gaan doen. Zet het in je agenda. Uh, wees erbij. Inspirerende woorden. Jana, your last. Very lovely statements. Um, I think, I think a general point I think might be a little bit of the blue, but I think um, make some friends. I think the, I think the strong friendships are literally, I think, the core that keeps momentum. I think over any lows and especially after big events and um i also really think that in terms of coalition building i think keep like stay in the struggle stay in the politics that are i know often very annoying and i think especially when you like when you're really involved and you realize that there's so many politics going on between groups sometimes even more than like in a way against your opponents or against the government so i think keep within that and i think also annika said i think realize that there's been so much been done i think i think the international perspective always thinks about crazy the Uchenda case. i mean it's been, like, it's it's huge, right, it's so huge, and I think there's still so much potential around in some way getting positive, I think, responses or even mobilization around that still, although it's already there, and I think maybe finally, um, yeah, maybe think already now about, like, what's the first recruitment event after the march, what's the first action after the march, and that could be something that's for that Jan, or, like, but also for, like, maybe an anarchist, or I think thinking about, like, The different people that are going to come or are going to watch the march on their Instagram or on TV or wherever, and how they can be like right afterwards like channeled into climate action. You start up mute idiots. Ah, thanks. Nou, het was goed, want ik was net aan het zeggen dat ik eigenlijk niks meer had toe te voegen. Dus ik voegde maar meteen uh, daad bij woord door dat ook niet te doen. <laughs> want uh, ja, met uh, dit Maak Vrienden zorg dat je net er ook uh, overheen tilt. Dat je na het momentum niet inzakt als een pudding, maar uh, nog een keertje afspreekt met iedereen. Een volgend recruitment moment hebt. Geloof ook in het succes van wat we tot nu toe behaald hebben. Uh, lees het moeilijke boek van Anneke, niet uh, Piketty, maar dat andere boek over de verschillende fases uh, van de beweging. Uh, en uh, kom naar dat klimaatalarm. Ja, um, yeah. as we speak, uh, terwijl we nu bezig zijn, uh, zijn er waarschijnlijk ook nog ergens in Nederland uh, mensen heel hard bezig met niet naar een webinar kijken, niet mee chatten, maar met uh, organiseren van dat klimaatalarm. Dus kom daar vooral uh, de 14e heen, ga ook een paar dagen daarna stemmen. En ga ook een paar dagen daarna gewoon nog een keertje naar allemaal klimaat events om het ook vast te houden. Een andere manier waarop je het vast kan houden uh, is al wat dichterbij. Volgende week, 3 maart, dezelfde tijd, is er weer een webinar. Dan gaan we in op de klimaatplannen van verschillende politieke partijen uh, voor de komende verkiezingen. En het programma heet dan Groene Beloftes, wat zijn ze waard? Het gesprek is dan met Rachel Walker, Jesse van Schaik... En uh, Laurie van het Berg, als ik het goed heb. Mocht je meer van klimaatstrijd in crisistijd willen zien, alle vorige panels die zijn te vinden op YouTube, uh, op het kanaal van Code Rood. Uh, mocht je in de toekomst ook meer willen zien of denken, arbeid uit het verleden wil ik ook gewoon belonen, dan kun je een uh, tikje sturen. Die verschijnt geloof ik in de chat. Dus uh, klik daarop, uh, geef al je geld, koop je schuldgevoel af. Of begin met je schuldgevoel afgeven. Heb een eerste stap gezet. Kom daarna ook naar het klimaatalarm. en Ga daarna uh, de hele fossiele industrie ontmantelen. Uh, daarvoor is een tikkie ook een goede eerste stap. Dus uh, doe dat allemaal vooral. Uh, en uh, als je geld doneert, dan kan een webinar als deze... voor en door de beweging ook in de toekomst nog blijven bestaan. Dus dat is leuk. Wil je op de hoogte blijven? Dan kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Dat is ook via een link in de chat. Uh, en dan rest me niks anders dan... Uh, nou, jullie hebben de sprekers al gezien. Die ga ik straks bedanken. Maar eerst nog even, dit is bedacht en georganiseerd en bij elkaar verzonnen door een redactieraad. Dus die wil ik ook heel erg bedanken. Uh, veel input kwam ook wel uit de chat. Dus dank je wel daarvoor voor het actief meedoen. En heel erg bedankt uh, panelleden. Dank je wel Lisette. Dank je wel Anneke. Dank je wel Jana uh, voor meedoen met alle moeilijke vertalingen uh, heen en weer. Je ja, alle drie super goede bijdrages geleverd. Dit was uh, klimaatstrijd in crisistijd. Tot volgende week en in ieder geval tot 14 maart. En dankjewel, Harriet. Jee, en dan kunnen we denk ik stoppen met live gaan.